Hallo en welkom bij Postmodel Trainstof. Ik heb hier een uh, NS 1100 locomotief met een uh, aantal wagons daarachter om een, uh, een keer een rondje te rijden. En mijn uh, bovenbaan ligt erop, dus ik kan inderdaad een heel rondje uh, rondkachelen. De locomotief uh, is een uh, oudje, is, een, uh, is uh, door mij zelf gedigitaliseerd, maar hij komt hier goed uh, de helix op. Het zijn niet superveel wagons die erachter hangen. En sorry voor het tegenlicht, maar ik kreeg het niet voor elkaar om dit op een ander moment te filmen. Ja, dit is een boel losliggende rails uh, die hier uh, op wat planken ligt. En mooie kerstverlichting op de achtergrond. De helix af is natuurlijk nooit een uh, probleem. Hier heb ik nog wel wat last gehad van ontsporingen. Maar ik denk dat ik dat nu allemaal wel opgelost heb. Een van de wagons die mee rijdt is deze NS-Hoofdwerkplaats uh, Lineaal wagon. Uh, naar mij bekend zijn er twee versies uitgegeven. Eentje die in de speelgoedwinkels te koop was en eentje voor het personeel. Die voor het personeel kwam met een uh, begeleidende brief. Het uh, ging hier om de heropening van de gerenoveerde werkplaats in 1991. En daar zijn er 500 stuks van uitgegeven. Die in de speelgoedwinkels lag was een normaal model met een sticker. Uh, deze hier is nou, niet in de altijd beste toestand, ook zonder doos, zonder begeleidende brief en zonder sticker. Wat ik zo vlug kan vinden van het nummer, weet ik niet zeker of dit nu de gelimiteerde versie was voor het personeel of de algemene verkrijgbare versie. Er zit een beetje een rateltje in deze locomotief. En dat moet ik nog eens een keer op gaan lossen met wat smeren en even goed zoeken. Er zit hier nog een oude koppeling in tussen de motor en het draaistel met een met een veertje. Ik vermoed dat dat hetgeen is wat de meeste herrie maakt. Dat was hem alweer. Bedankt voor het kijken. En uh, like, deel, subscribe. Uh, het, uh, hoe meer volgers, uh, hoe meer motivatie voor mij. Tot een volgende keer.